En vandaag gaan we iets belangrijks doen, denk ik, vind ik. En dat is, we gaan het hebben over hoe gewoontes ontstaan en eh, hoe je dat kan omvormen tot andere gewoontes. En dan hebben we het natuurlijk over blijvend slank worden en dan de gewoonte, wie kent hem niet. Je hebt besloten om niet te gaan snoepen. En voordat je het weet sta je op je werk bij de koffiemachine. En heb je al dat koekje in je mond voordat je eigenlijk door had dat je dat ging doen. Hoe kan dat toch? En um, zo zijn er zoveel dingen. Hoe kan het toch dat we zoveel sportabonnementen per jaar verkocht worden. En dat mensen dat dan prima een maand of twee maanden volhouden. En vervolgens toch weer de oude gewoonte oppakken om uit het werk op de bank te gaan ploffen. En zo zijn er natuurlijk legio Gewoontes te verzinnen die niet helpend zijn om jouw uh, blijvend slangproces te stimuleren en die je eigenlijk, nou ja, niet, eens, niet alleen niet helpend, maar ook nog eens kunnen leiden tot een hoop frustratie. En daar kan je wat mee of misschien moet je er wel wat mee, tenminste als je doel een echte transformatie is. Uh, er zijn legio onderzoeken gedaan naar gewoontevorming en, en, uh, en, en het ombuigen van, uh, van gewoontes. En misschien is het wel heel erg leuk om te melden: er is een, volgens um, mij is het professor Schultz, maar misschien heb ik het verkeerd hoor. Maar even uit mijn herinnering was het Schultz, dacht ik. Of Scholz, of Schultz, maar nou ja, anyway. <laughs> um, die heeft onderzocht uh, bij apen hoe uh, gewoontes werkten. En wat had hij nou gedaan? Hij had een hele mooie test gemaakt. Hij had uh, in de kooi met, uh, met die apen had hij, uh, een, een instelling, een opstelling gemaakt, waarbij een aap eerst licht zag. En vervolgens wilde die onderzoeker dat hij dan aan een hendel ging trekken. En als hij aan die hendel ging trekken, dan kwam er via een buisje wat aan die aap vast zat, wat uh, bessensap sap in zijn mond en die aap. Die was dol, of misschien zijn alle apen, weet ik niet hoor, maar die was dol op sap. En dus wat zie je dan? Ik heb het hier ook achter mij op het bord geschreven. Je ziet een trigger, hè? dus de trigger is het licht. Je ziet een actie, dat is dan aan het trekken van die hendel. En je ziet vervolgens een beloning en dat is dan het krijgen van die druivensap. In nou, het begin wist die aap natuurlijk niet precies wat hij moest doen. Hè? Dus dat duurde even, dat duurde even. En op een gegeven moment had hij door dat hij bij die lichtflits dus een, uh, aan die hendel moest trekken. En vervolgens kreeg hij dat sap in zijn mond. Het duurde even en toen wist hij feilloos wat voor licht het ook was. Hij had verschillende lichtkleuren gedaan. Maar, uh, en hoe kort het ook was. Hè? Eerst duurde die lichtintensie langer. En hoe korter het was, hoe sneller die aan die hendel ging trekken. Hoe sneller natuurlijk die beloning ging krijgen. Dat is hoe gedrag ontstaat. Dus je hebt een trigger, een aanleiding. Je doet er wat mee. En niks doen is er ook wat mee doen, hè, overigens. Hè. En vervolgens krijg je een beloning. En als dit zich maar herhaalt, als jij dat herhaalt in je leven, dan is zo'n gewoonte ontstaan en blijft het vastgeroest eigenlijk in je limbische brein. En elke keer wanneer er zo'n trigger voorbij komt... En dat kan totaal buiten de context zijn, hè, want de trigger kan dus gewoon iets als een kleur zijn, kan iets als een vervelende opmerking zijn, kan iets als een, een trui van iemand zijn, weet je wel. Dan, omdat het dus is opgeslagen, ga je automatisch eigenlijk die actie doen die jij daaraan gekoppeld hebt, aan die bepaalde trigger. En vervolgens verwacht je daar een beloning. Dus je doet die actie eigenlijk omdat je die beloning verwacht. Het mooie is dat ze bij die test van die apen, hebben ze ook gemeten hoe de hersenactiviteit is. En wat ze hebben gezien is dat in eerste instantie zag je een hoge hersenactiviteit bij de trigger zelf. Met andere woorden, een vorm van arousal, een vorm van opwinding ontstond van wat moet ik, wat moet ik, wat moet ik. Dus een hogere activiteit in de hersenen bij de trigger, in dit geval met die apen dus bij die, licht, die lichten in die kooi. Daarna, bij het onderzoeken, wat moesten ze doen, zagen ze een daling van die, uh, van die activiteit in de hersenen. Maar vervolgens, bij de beloning, stond er weer een enorme piek in de hersenprikkel. Natuurlijk, hè? dus dan krijgen we krijgen weer extra rauwzaam, namelijk opwinding, tevredenheid, voldoening, verzadiging, noem het allemaal maar op. Bij een bestrijding, wellicht, whatever. Hè? Dus dat was dan. Dus je zag een piek bij de trigger en je zag een piek bij de beloning. Nou, wat bleek nou verder? Dat... Wanneer die apen steeds meer wisten dat wanneer ze aan die helm moesten trekken, namelijk de gewoonte hè, om die beloning te krijgen, verschoof die hersenactiviteit van beloning naar voren. Dus wat zagen we eigenlijk, wat zag die onderzoekers? Die zagen dat die trigger een hoge activiteit van hersenen gaf. Maar naarmate, mensen dus dat, of naarmate die apen en mensen, dat weten we dus inmiddels ook, dat maar herhaalden ging de trigger van hè, het systeem wat in de hersenen komt bij beloning, dat werd dan naar voren gehaald bij de actie. Nu terug vertaald naar jou. Naar jou die, jij, nou, naar jou die, <laughs> die heeft besloten om niet meer te snoepen. Die trigger is gewoon puur simpel, die koffiemachine met die pot koekjes ernaast. Hè? En die actie die jij dus jaren in jaar uit hebt gedaan, is gewoon een koekje pakken, even met je collega's praten koekje je mond stoppen al pratende en dan naar je bureau lopen. De beloning is dan bezadig, ik heb even mijn sociale dingetjes gedaan, ik voel me veilig, ik ga aan het werk. Dat is de beloning, snap je wel? Nu we dus weten dat wanneer het vaak genoeg gebeurt, komt het gevoel van beloning, en dat gaat gepaard met allerlei gelukshormonen en, en trotsgevoel en eigenwaardevergroting, noem het allemaal maar op, dat gaat het dus al naar voren komen op het moment dat jij dat koekje neemt. Met het gevolg dat dat een prettig gevoel is, met het gevolg dat je denkt, weet je wat, ik neem nog een boekje. En nog meer, en nog meer. En zo krijg je dus dat je eigenlijk een hunkering krijgt, dat is dus een hele belangrijke, bij de vorming van gewoontes, ook dus niet gewenste gewoontes. Er ontstaat dus, door dit proces ontstaat er gewoon een hunkering, dus een verlangen naar die beloning... Al voor of tijdens de actie. En al dat, al dat hele proces wordt ook nog eens opgeslagen in je brein. Dus het is verdomde lastig om dat te veranderen. Nou, wat is nou het mooie? We hebben gezegd dus dat uh, we zien de hersenactiviteit bij de trigger en de beloning. We weten dat die trigger en die beloning totaal opgeslagen zijn in je hersen. Met andere woorden, eigenlijk kan je er niet omheen. We kunnen dat niet erase, weet je wel. We kunnen niet die trigger uitwissen. We kunnen niet zeggen op je werk, haal alsjeblieft even die koffiemachine weg en die koekjes weg. Weet je wel, dat moet dan via beleid gebeuren. Maar in de normale situatie kan dat niet zo snel veranderen, die trigger. En dus die hersenactiviteit daar, die blijft ook heel erg op. En we weten dus dat die beloning ook datgene wat we nodig hebben, waarom we überhaupt die actie hebben ondernomen, dat die ook een hogere reactie geeft. En een hogere reactie geeft als het aangeleerd is. Dus wat we, weten we nou uit onderzoek? We hoeven niet die trigger te veranderen. En we hoeven ook niet de beloning te veranderen. Maar we moeten de actie daarbinnen veranderen. Hé, hey, hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Dus we hoeven niet een trigger te veranderen. Maar we moeten de actie... Veranderen om vervolgens dezelfde, zo niet een betere beloning te krijgen. En dat is heel erg tof, want wat krijg je dan? Dan krijg je als het ware steeds opnieuw vormende gewoontes, die jou versterken in jouw veranderproces en die een bijdrage leveren natuurlijk, als je de juiste acties daarvoor in de plaats gaat doen, met jouw transformatie. Nou, we kennen het een beetje ook wel natuurlijk van de, van de ABC, van de, uh, van de, ABC, van de uh, reactieve emotieve therapie of de cognitieve therapie. Hè, waarbij de A staat voor activated event, in dit geval de trigger. De B staat voor behavior, in dit geval de actie of de habit. En de C staat voor consequence, in dit geval de beloning. Dus je ziet daar, hè, er zijn altijd heel veel modellen die op elkaar lijken en die eigenlijk, ja, nou ja, eigenlijk elkaar gewoon versterken in een... Uh, kennis in, in, in de knowledge wat daar de uh, grondslag aan ligt wat ik heel veel doe met een op een -coach sessies is wanneer we dus de gewoontes willen veranderen is dus niet kijken per se van we moeten andere triggers neerzetten natuurlijk is ook belangrijk hè. een trigger natuurlijk veranderen is als je thuis werkt en er staat een pot drop op tafel vervang die voor een schaal groente dat is een verandering van een trigger snap je wel dus dat is een verandering van de trigger. Dat kan natuurlijk. Het is nooit of-of, het is en-en, maar ik wil eigenlijk enkel nu alleen uitleggen wat, uh, hoe je brein werkt en wat dan het meest effectief is. Dus ja, ook die nudging's inzetten. Nudging wil zeggen de verleidingen in de omgeving uh, pas, passend maken met jouw doel. Hè? Dus wat ik net zei, die pot drop van tafel en daarvoor in de plaats een schaal met rauwkost of fruit. En, uh, en daarbij kunnen we kijken wat de trigger is. Als we dit willen gaan doen, dat kunnen we niet zomaar doen. Dat kunnen we niet zomaar doen. Want wat moeten we nou eigenlijk echt dan eerst onderzoeken? We moeten dus eerst onderzoeken wat die hunkering naar die beloning is. Met andere woorden, waarom doe je iets? Het gaat dus altijd weer om bewustwording van gedrag. Waarom doe je iets? In dit geval dus... Hè, uh, weer even sociale connectie misschien met collega's, misschien even uh, gezelligheid opzoeken, hè, uh, de dag doorspreken, gewoon een vorm van ontspanning. Dat is misschien de beloning, in dit geval bij de koffiemachine met koekjes. Als dus dat de beloning is, even hypothetisch, een stukje vorm van ontspanning voordat de werkdag gaat beginnen, kan ik dan iets verzinnen in die actie dat datzelfde beloning oproept. Nou, dat kan. Weet je? je kan zeggen, ik ga met uh, voordat ik begin met werk, ga ik met collega's vijf minuutjes, tien minuutjes even een wandelingetje maken. Zou kunnen. Ik weet niet of het handig is, maar het zou kunnen. Ik kan voordat ik aan het werk ga, ik sluit me even op in mijn kantoor uh, en ik ga even meditatieoefeningen doen. Kan, weet je wel. Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen te verzinnen die je in plaats kan doen van het oude gedrag, die wel dus dezelfde beloning oproepen. Maar die dus nu gecreëerd wordt door nieuw gedrag. Snap je wel? En wanneer je dat gaat ervaren, dan ga je dus steeds meer hunkeren naar die nieuwe gewoonte. Voorbeeld voor mij persoonlijk. Bijvoorbeeld, <coughs> uh, ik, uh, ik had een trigger dat ik heel erg onrustig ben. Of, je, altijd, het mijn hele leven al, maar dat ik onrustig ben in mijn hoofd. Ik ben constant bezig met denken, constant concepten aan het verzinnen, constant aan het... Um, creëren, eigenlijk, en soms is dat gewoon overweldigend. En die trigger voor mij, die merk ik. Ik word onrustig in mijn lijf, ik slaap slechter, enzovoort. En de actie die ik dan heb genomen is, ons, is mediteren. Eerst in eerste instantie ging dat, was ik gewoon bezig met mijn regulatieplan, dus meer gaan wandelen, uh, meer ontspanningsmomenten, meer een boek gaan lezen, dat soort zaken. Dat was uiteindelijk niet afdoende, dus toen ben ik mij gaan op uh, toeleggen op meditatie. Als nieuwe gewoonte. Die beloning die bleef uit, to be honest. Dus die beloning die bleef uit. Dus dat betekent dat je dan dus wel moet kijken: oké, okay, kan ik iets verzinnen waarbij ik die beloning op een andere manier kan vinden, of in ieder geval een beloning kan zoeken. In dit geval, zoals ik ben, dacht ik, moet ik meteen goed of niet meteen een halve mediteren. In dit geval wist ik, dit gaat hem niet worden, hier word ik juist nog onrustiger van en krijg ik een rotgevoel over mezelf, omdat ik niet eens een half uur op mijn ademhaling kan letten, weet je wel, die gedachten. En toen heb ik gezegd, weet je, die beloning is er al als ik het vijf minuten kan doen, als ik het vijf minuten kan volhouden. En de, wat is dan die beloning? Dat is niet per se dan die ontspanning en die rust, wat de echte, uiteindelijke beloning zou zijn, maar het is wel... Een beloning in de vorm van dat ik iets kan, dat ik het dat ik ja, daar, daar fulfillment uit haal. We noemen dit mini succesjes, oftewel micro wins, zoals weer dat noemt, uh, hoe het weer uh, Lisa Nicholson, dat noemt, micro wins. En die micro wins die zijn super belangrijk. En dat is precies waarom ik altijd zeg. Als het lijkt alsof je nog geen resultaat hebt, moet je vooral kijken naar de kleine dingen die wel gaan lukken. Want die zullen uiteindelijk het grote succes gaan geven. Want wat bleek nou, toen ik dus die vijf minuten prima kon mediteren, toen ging ik er zeven minuten van maken. Toen dat ging, ging ik er tien minuten van maken. Toen dat ging, ging ik er vijftien minuten van maken. Enzovoort, nu zit ik altijd standaard op een half uur. En als ik voel dat ik het extra nodig heb, zit ik op drie kwartier. Nu is het zo dusdanig ingeslepen dat die hunkering al eigenlijk een trigger wordt om de actie te ondernemen. Snap je wel? Dus de hunkering nu naar nou rust in mijn kop. De hunkering nu naar nou rust in mijn kop, die zorgt er dus nu al voor dat ik die trigger. Of sorry, dat ik die actie ga doen. En dus is dit een nieuw ingeslepen gewoonte. Waarbij ik dus in al mijn, in mijn mentale en mijn fysieke wereld, dit eh, laat doen om dat resultaat, die beloning, te behalen. Dus natuurlijk vergt het een vorm van inspanning en discipline van jezelf om een nieuwe gewoonte aan te leren. Maar als je eenmaal weet dat je die uiteindelijke beloning ook kan krijgen door micro ben je wellicht in staat om het wat langer vol te houden... Door te zetten, door te pakken en daarvan de vruchten te plukken. En we weten nu, dus, en dat is super interessant, dus als je nu weet hoe dat ontstaat in je hersenen. En is het ook vaak makkelijker, vanuit kennis is het ook heel vaak makkelijk om de ervaring op te zoeken, weet je wel. Als je namelijk al start met, uh, ik geloof er niks van, dan gebeurt er gewoon ook niks. Dat is de volgende uh, belangrijke item in gedragsverandering. Geloof dat je het kan. En het geloof in dat kunnen, dat kan je dus vergroten door de beloning op te knip, knippen in micro -winds. En op die manier, nou ja, op die manier kan je gewoon een nieuwe gewoonte aanleggen. Of dat nou is vroeger naar bed gaan, of dat nou is meer gaan sporten, of dat nou is gezonder gaan eten, andere keuzes, andere snackkeuzes, wat dan nou. ook. Je kan elke gewoonte, elke automatische gewoonte omvormen naar een nieuwe automatische gewoonte. En misschien uh, belangrijk om te vermelden, uh, samen met, met, die, uh, met die micro microwinst, weten we nu ook dat er bepaalde sleutelgewoontes bestaan, die eigenlijk een katalyserende katalysatorwerking hebben op de overige elementen in je leven. Dat is bijvoorbeeld, een hele belangrijke in mijn vak, is dat bijvoorbeeld bewegen. We weten dat bewegen echt een sleutel, een sleutel habit is, een sleutelgewoonte is in het creëren van een gezonde leefstijl. Dat betekent dus dat we niet alleen dat bewegen zorgt voor nou ja, meer energieverbruik of puur fysiek zorgt voor sterkere botten, minder aderverkalking, betere conditie, minder hartklachten enzovoort. Maar we weten ook dat doordat we gaan sporten, al is het maar één keer per week, weet je uit het onderzoek, maar wel consequent één keer per week, dat zorgt ervoor dat we automatisch ook beter op ons voeding gaan letten. En omdat we op ons voeding gaan letten, zorgt dat ervoor dat we automatisch ook minder gaan drinken. En omdat we minder gaan drinken, zorgt het ervoor dat we ook meer, sneller of vroeger naar bed gaan of betere nachtrust hebben. Snap je? Dus dat noemen we een sleutelgewoonte. En, nou ja, we de, de, Waarom het precies met bewegen is is nog niet helemaal duidelijk. Maar de constatering is in ieder geval dat dat zo is. En dat is dus waarom ik ook altijd zeg. Als je die stappen wilt halen, hè, het gaat niet om de stappen. Het gaat erom wat je er allemaal meer uit haalt. Hè. Bewegen is dus allereerst. Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon voor, voor je fysieke gezondheid. Hè. Maar het zorgt dus ook voor versterking van het hart, versterking van het microbio, afvallen enzovoort. Maar het zorgt dus ook voor andere een katalyserende werking voor andere gewoontes die dit proces van vitaliteitsvergroten doen verhogen nou zo zijn er heel veel verschillende um, uh, uh, uh, mic of uh, sleutelgewoontes, maar deze staat heel erg in mijn in mijn branche is deze heel erg bekend en onderzocht en de rest uh, moet je zelf ondervinden want die zijn nogal persoonlijk hè? Je kunt een kan bijvoorbeeld sneller uh, wat minder drinken met alcohol en dat een oorzaak zijn dat hij al beter slaapt. Snap je wel? Dus dat moet je zelf uh, gaan ondervinden. Dus samenvattend, we weten dat een, een, een gewoonte ontstaat door een trigger en het uitzoeken van wat ga ik daarmee doen en vervolgens de beloning. Als die beloning maar prettig genoeg is, gaan we die triggers steeds meer ook zien en daarop acteren en daardoor steeds meer die beloning krijgen. De beloning, die trigger... Zien we een hoge intensiteit in de hersenen als bij de beloning. Zien we een hoge intensiteit bij de hersenen. En we weten nu als het, je herhaalt, het maar herhaalt en herhaalt. Komt die trigger van die beloning al bij de acties uit. Wanneer we dus weten dat zowel de trigger en de beloning zorgen voor die verhoogde uh, hersencapaciteit. Het geefbaar maar wat, wat gebeurt. Hè, is het dus verstandiger om te kijken kunnen we die actie veranderen. In die zin dat het een actie geeft die zorgt voor het resultaat wat je voor ogen hebt. Daarbij is het belangrijk dat je soms dus echt voor ogen houdt, dat je daar wel degelijk natuurlijk een vorm van discipline bij nodig hebt, doorzettingsvermogen bij nodig hebt, maar om dat te bereiken kan je dus die beloningen opdelen in kleinere micro-beloningen, micro-succesjes, zodat je uiteindelijk het grotere succes haalt. Ga op zoek naar de sleutelgewoontes die een trigger zijn om andere zaken te mee te nemen. Mocht je vragen hebben, stel ze. Ik hoor ze graag en beantwoord ze graag. Doei doei!